Zo, goedemorgen lieve YouTube-kijkers naar de stofjes. Zondagmorgen. morgen, standaard. Yes. Uh, ik heb natuurlijk weer gelopen. Uh, mm, drie rondjes, wel lekker gelopen. Ik had de, de, de, de, de intentie om nog naar vier te lopen, echter uh, ik was uh, te laat. We zo dadelijk weer naar uh, Juliana. Dan gaan we weer vroeg trainen. Vroeg klaar. We kunnen we vanmiddag voetballen kijken. PCX. WhatsApp. PSV. En, uh, ja. Dat gaan we dus uh, vanmiddag doen als, we, als het, het, het goed is. En, uh, ja, voor de rest. Uh, lekker gelopen, lekker weer vandaag weer. Vanmorgen, ik dacht dat het kouder zou zijn. Maar goed, dan heb ik even lekker gelopen en ik vond het best wel meevallen. Het echt best wel lekker weer. Het is alleen maar gunstig. Heerlijk, heerlijk! Zoals gezegd, zometeen gaan we naar het trainen. Juliana volgende week aan een oefenwedstrijd. HVCH. En dan hopen we dat we de wedstrijden weer kunnen gaan hervatten. dat we weer lekker op val kunnen gaan staan. En ook. Uh, ga kijken met, uh, met, uh, met de meiden. Ja, helaas zaterdag weer af moeten las, Er uh, Waar toch wat, daar uh, blijken wat corona binnen het team of, uh, of quarantaine Een beetje van beide. Dus ja, daar moet je toch uiteindelijk toch voorzichtig mee zijn. Ik kan niet gaan zeggen van jongens, we zijn buiten kom maar gewoon. Dat gaan we niet doen. Uh, hoe pff, jammer ik het ook vind, ja, gaat het gewoon niet. We niet doen. Maar goed, lekker gelopen. Zoals ik al zei, drie rondjes. Uh, op zich volgens mij best wel een redelijke tijd. Uh, zoals ik al zei, het ging eigenlijk best lekker. Ik had de intentie als ik bij tijd uh, in het bos was geweest, had ik uh, naar vier rondjes willen gaan. Dat uh, ja, is door het tijdgebrek uh, niet gelukt, want ik wilde natuurlijk wel wat, wat oefeningen doen. Dat zou natuurlijk ook een keuze kunnen maken door alleen maar te gaan lopen en geen oefeningen te doen. Maar ik vind dan de oefeningen toch wel even wat belangrijker. Net gelijk, ik een keer eh, iets. Nou goed. Dus ja, nou, dat, dat, dat is dus wat, er, wat ik, eh, ja, waar, waarom ik er maar weer drie heb gedaan. Ik probeer er steeds vier, nou volgende week gaan we dus later eh, voetballen. Dus dan heb ik meer tijd en dan eh, ga ik volgende week gewoon naar de vier. Want ik wil uiteindelijk weer, of weer, doorgaan naar standaard vijf rondjes. Dat is eigenlijk nog steeds een streven. En ik kom er iedere keer niet aan toe. natuurlijk kun je zeggen, eigen moet je eigenlijk door uh, gaan, gaan, gaan doorzetten om daarheen te gaan. Dat weet ik. Maar nogmaals, af en toe zit ik met, met, met, met tijd en met voetballen, dat ik dan toch, uh, toch dat weer een beetje moet op tijd daar zijn. Uh, Jongens die, uh, ja, die, die nog wat, uh, wat willen gemasseerd worden of getaped willen worden, dat moet toch gebeuren. Ik kan niet om vijf uh, om, uh, voor elf uh, aankakken. Dat gaat gewoon niet. Dus, uh, dus ja, ja uh, en dan kun je zeggen: ja, dan moet je nog vroeger bossen gaan, maar het is nu nog vroeg donker of nog laat licht. Zo moet ik het echt zeggen. Dus uh, dadelijk, als het dan wat langer licht uh, wordt, dat kun je wel gewoon zeggen: een beetje, ik ga om zeven uur al. Uh, al beginnen of om 8 uur of om half acht. Maar om half acht is het nog donker, want dan is het is gewoon net iets te gevaarlijk om in het bos te gaan lopen. Dus uh, want ik wilde het eigenlijk rond, uh, rond de acht uur kwart over acht uh, er al zijn. Maar ik reed uiteindelijk om half negen pas weg. Want, uh, ja. Er waren dingetjes thuis die ik niet zo snel kon vinden, oftewel het videoland wilde niet opstarten. Even bezig ben geweest. Dat is belangrijk. En dan gaat het even niet over, over hoe lang of weet ik het wat. Het gaat over dat ik bezig ben geweest. Dat is het belangrijkste. Nou, euh, zoals je hebben gezien, voor achter voor achter. Dus ik ben weer thuis. Ik heb geautoparkeerd. Ik zeg in ieder geval uh, tot uh, de volgende keer. Heb je dit uh, leuk gevonden? Uh, nogmaals, korte vlog. Altijd. Zondagmorgen praatje. En vlekken lopen dan een uh, zonnepraatje. Uh, vanavond weer even op de YouTube uh, gooien. En dan zeg ik in ieder geval een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan zie ik je volgende week weer terug. Uh, en yeah, nou, ja, dat dus. Ik zeg in ieder geval fijne dag. Fijne dagen. Ik zeg tjoe.